we hebben hier nu vier dagen doorgebracht en ik denk echt dat de Brazilianen heel hard op weg zijn om een mooie speler van te maken. Ik was hier voor het laatst zes maanden geleden en toen maakte ik me wel zorgen over de bouw en de progressie die ze maakten. Maar eigenlijk ben ik wel gerustgesteld in de afgelopen vier dagen. Je hebt een aantal test events gezien, wat is je indruk daarvan? Ja, we zijn bij zwemmen en turnen geweest, een zwembad, een prachtig bad, goede bak met water, goede wedstrijd ook, goed georganiseerd. Uh, turnen, ja, dat was erg leuk, dat was natuurlijk het Olympisch uh, OKT. En daar hebben we onze turnmannen zich zien kwalificeren voor de Spelen. Maar ook daar liep alles verder heel uh, soepel. Je hebt ook een uh, bezoekje gewacht aan het dorp. Hoe is uh, jouw indruk daarvan? Ja, het dorp uh, is een mooi dorp. Uh, we konden het helaas alleen maar van de buitenkant zien. Maar alle torens uh, zijn af. Je ziet de zwembaden al gevuld, de palmbomen die staan te zwaaien. Ik denk echt dat het een van de mooiste dorpen is van de afgelopen Spelen. En het is af. De laatste dagen is er veel nieuws over de politieke crisis in Brazilië. Wat merk jij hiervan? Ja, de politieke crisis is hier zeker onderwerp van gesprek. Maar in het dagelijks leven merk je er heel weinig van. Afgelopen zondag waren er de demonstraties op de Copacabana. Maar hier in Baja, waar het merendeel van de spelers zich zal afspelen, totaal niets van gemerkt. Dus het is eigenlijk wel geruststellend om te zien dat ja, het is een land uh, met, uh, in een turbulente periode, maar het leven gaat hier ook gewoon door en het functioneert allemaal eigenlijk ook zoals het de afgelopen jaren was. Brazilië sportland, uh, veel mensen leven naar de Spelen toe. Uh, ticketverkoop, hoe staat het daarmee? De ticketverkoop uh, valt tot nu toe tegen zou je kunnen zeggen, maar dat is echt vanuit de Nederlandse uh, uh, bril bekeken. Uh, 15% ticket sales op dit moment. Uh, ik denk echt wel dat de Brazilianen op het laatste moment, want dat past toch wel bij hun, uh, hun levensvisie, uh, op het laatste moment gaan die naar de Spelen en gaan hun kaartjes kopen. Zondag uh, zagen we even, toch wel duizenden mensen kijken naar de dames turnen waar de Brazilianen zich kwalificeren voor de spelen. En dan komen ze echt wel uh, uh, kijken. Dus ik heb daar wel goede hoop op heel goed gevulde stadions. Merk je dat de Spelen al leven onder de Braziliaanse bevolking? Nou, ik merk dat er enthousiasme is voor de sport, enthousiasme is voor de Spelen. Uh, we hebben veel in de taxi gezeten de afgelopen dagen en dan vraag je toch elke keer wat heeft het gebracht, wat heeft deze Spelen Rio gebracht. Nou, de gemiddelde taxichauffeur is toch heel blij met goed geasfalteerde wegen, maar ook de andere mensen ja, die beginnen steeds wel meer te merken dat de Spelen eraan komen.